Kijk, heel nog veel tv. Ja, elke dag. Maar ja, extreem alles, hè? Oh ja, Netflix en al. Of? Ja, ook. Maar zo die gratis apps, VTM, VRT. Geen decoder meer nodig. Wifi all the way. Hier eerste dokter internet. Maar gast. Mijn ma doet dat zelf. Ze bieten ook je ma. Uh.